Welkom allemaal. In deze video gaan we n berekenen bij binomiale kansen. Wat bedoelen we daar nu precies mee? We gaan berekenen hoe vaak we een bepaald experiment moeten uitvoeren om een bepaalde kans te halen. Laten we eens kijken naar een voorbeeld. Hoe vaak moet je met een dobbelsteen gooien, opdat de kans op minstens drie keer vier ogen te gooien groter is dan 90 graden? We beginnen weer met het definiëren van onze toevalsvariabelen. We noemen onze kansvariabelen of toevalsvariabelen, die noemen we x. En we zeggen x is het aantal keren 4 ogen. Daarnaast is x binomiaal verdeeld met n. Ja, die n, dat weten we niet, die willen we gaan berekenen. En onze p is 1 zesde. Immers 6 zes vlakken op een dobbelsteen, we willen vier ogen, een kans van 1 op 6. We willen dus n berekenen. En we willen n berekenen als de kans dat we minstens 3 keer, oftewel x is groter of gelijk aan 3, groter is dan 0,9. Nou die kans dat x groter of gelijk is aan 3, dat kunnen we iets anders schrijven. We weten inmiddels dat is hetzelfde als 1, minder kans dat x kleiner of gelijk is aan 2. Wanneer is dit groter dan 0,9? Die 1 min de kans op x kleiner of gelijk aan 2, dat is gelijk aan 1 min binom CDF van n, die is onbekend, 1 zesde en 2. En dit moet groter zijn dan 0,9. Hoe gaan we dit nu aanpakken? We gebruiken daarvoor onze grafische rekenmachine. En voor i1 gaan we invoeren 1 min binom CDF x. Dit is niet de x van onze kansvariabelen, dit is de x van de onbekende die we invoeren in onze rekenmachine, comma 1 zesde, comma 2. We voeren onze I1, die voeren we in. We krijgen 1, min. En we gaan op zoek naar onze binom CDF via VARS. De pijltjes naar beneden. We krijgen een binom CDF. Voor de trials nemen we x voor p nemen we 1 zesde en onze x-value heeft een waarde van 2. Vervolgens nemen we de table en we gaan met onze pijltjes naar beneden net zo lang zodat we de 0,9 zijn gepasseerd. Bij 31 zien we 0,9094 heel belangrijk ook even kijken wat gebeurt er voor die 31? Daar zien we 0,8972. Dus vanaf 31 voor het eerste 0,9 gepasseerd. Om deze waarden te verwerken in onze berekening noteren we eerst tabel. Daarmee geven we aan dat we de tabel van de grafische rekenmachine hebben gebruikt en we zeggen oké okay, bij n is 30 is 1 min de kans dat x kleiner of gelijk is aan 2, die is 0,8972. We noteren dus altijd eerst de laatste keer, voordat hij die, die waarde heeft gepasseerd, die waarde van 0,9. Die is die gepasseerd bij n is 31. Daar hebben we kunnen aflezen dat 1 min de kans dat x kleiner of gelijk is aan 2, die is 0,9094. Dus nogmaals, we noteren de waarde dat dit voor het eerst is gepasseerd, de 0,9, en we noteren de waarde dat het de laatste keer is dat hij voor die 0,9 zit. Nu moeten we nog antwoord geven. We zeggen: je moet dus minstens 31 keer gooien. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.